Wat goed dat Ede is beloond met een prijs voor de manier waarop ze met het onderwerp voedsel omgaan. Als je weet waar je eten vandaan komt, zorg dat er ook voor dat je er bewuster mee omgaat. En dat is uiteindelijk goed voor iedereen. Dank jullie wel voor deze prijs. Als Edenaar ben ik natuurlijk ontzettend dankbaar en trots dat we deze mooie prijs in ontvangst hebben mogen nemen. We zijn als Ede enorm veel bezig met voedsel en dat wordt ook steeds meer zichtbaar. Pas bij onze lange traditie. En als Edes inwoner kan ik dat alleen maar toejuichen. Heel mooi. We leren onze kinderen taal en rekenen en spelling. Maar we leren onze kinderen nog veel te weinig over voedsel. In de gemeente Ede hebben we daar uh, wat op gevonden. Ze zijn heel goed bezig om kinderen voedselvaardig uh, te maken. En dat is een ontzettend goed project van Ede. En ik wil u danken voor, uh, voor de prijs. Congratulations, Ada, with winning the Milan Pact Award. Together with our digital food inspiration magazine and our outdoor festival Food Unplugged, we already work with you successfully for years. This sign of appreciation is great because it shows that you are on the good way, that we take giant steps to get food on top of the agenda in order to improve the food systems in the world. Thank you very much. Keep up the good work and once again congratulations.